Cornelius, Cornelius, waar ben je? Uh, uh, hier, heer, bovenop zolder. Oh, maar je moet toch aan mijn zijde zijn, ik heb je nodig. Ja, mijn lakij is mijn trouwe dienaar voor, um, voor alles. Ja, ik moet het maar bedenken. En het is zo. Uh, ik zal dus even wachten. Uh, Cornelius, Cornelius, uh, waar komen de... Uh, mm, oh, ja! Ik heb een rupsen nodig. Eh, uh, eh, uh, direct, heer, maar ik ben eerst de Tinchilla's aan het vangen die u los wilde laten. Ja, En die gaan we rupsen voelen. <laughs> ja. ja. Hartstikke leuk, die rupsen. Ja, maar zonder chanjilla's gaat het lastig heer. Laat, uh, zal ik eerst chanjilla's vangen of eerst rupsen voeren? Hm, goeie vraag. Oh, allebei! Hehehe, ja. D direct heer, direct. Oh, eh, uh, weet je? Ik ga even helpen. Nou ja, kijken. <laughs> Toedaloo! <laughs>